Heb je door COVID op een andere afdeling gewerkt? Uh, bij de hoofdingang heb ik het, het triagedienst gedaan met een aantal collega's. Het is een, het is een wisseldienst. En daar moesten we zeg maar, uh, mensen temperaturen en vragen stellen of ze klachten hadden. Wij hadden speciale kleding aan om ons te beschermen. Zo'n uh, witte pak, mondkapje uh, uh, met zo'n spatbord, antispatbord en handschoenen. Dus helemaal ingepakt. Wat ik leuk vond aan de het triagedienst aan de Poortwerken is uh, de ontmoeting met uh, andere collega's. Want ik zit op de administratie en dan heb je, maak, heb je alleen de collega's die je op de afdeling ziet. ken je dan. Maar als je uh, iets anders doet, net als de triagedienst, dan leer je andere collega's kennen. Wat heeft het meest indruk op je gemaakt? Ik vond het wel spannend in die zin. Uh, om um, om nou ja, zelf niet zeg maar, besmet te raken, want ik bedoel je krijgt toch met veel mensen te maken uh, die uh, op bezoek komen of uh, mensen die voor een, uh, voor een afspraak uh, langskomen. En dat was best wel spannend, maar goed als je zo goed uh, ingepakt bent dan, dan is, was de kans klein en ik ben ook niet ziek geworden. Dus.